Als atriumfibrilleren langer dan twee dagen duurt of steeds terugkomt, krijgt u meestal bloedverdunners. De kans op een bloedstolsel en op een beroerte wordt daardoor kleiner. Er zijn twee soorten bloedverdunners, coumarines en doax. De meeste mensen krijgen als stollingsremmer een coumarine, zoals acenocoumarol of fenprocoumon. U krijgt de eerste dag vier of zes tabletten. Daarna neemt u geleidelijk minder pillen tot u op het aantal zit dat bij u past. Dat is meestal 1 tot 2 tabletten per dag. Neem de tabletten elke avond in. Als u coumarine tabletten slikt, controleert de trombosedienst regelmatig uw bloed. Als uw bloed te dun is, heeft u meer kans op een bloeding. Als uw bloed niet dun genoeg is, heeft u weer meer kans op een bloedstolsel. De trombosedienst vertelt u telkens hoeveel tabletten u in moet nemen. U kunt ook thuis uw bloed controleren met een bloeddiktemetertje van de apotheek. De uitslag kunt u dan zelf doorgeven aan de trombosedienst. De andere bloedverdunners heten DOAX. Voorbeelden van DOAX zijn dabigatran en rivaroxaban. Bij DOAX neemt u elke dag dezelfde hoeveelheid tabletten in. Meestal één of twee tabletten per dag. Als u dagelijks DOAX gebruikt, hoeft de dikte van uw bloed niet gecontroleerd te worden. Bij atriumfibrilleren slikt u de bloedverdunners meestal levenslang... Met bloedverdunners kunnen wondjes langer blijven bloeden en ontstaan er makkelijker blauwe plekken. Ook kunt u bijvoorbeeld eerder een bloeding in uw oogwit of een neusbloeding krijgen. De dikte van uw bloed kan veranderen als u koorts of diarree heeft en ook als u andere medicijnen gaat gebruiken zoals antibiotica, ibuprofen, naproxen of diclofenac. Houd daar rekening mee en bespreek het met uw huisarts, apotheek of trombosedienst.